Nou, dit weekend was echt verschrikkelijk qua weer. Echt alleen maar regen en bagger. Ik denk echt van, oh, gaan we ooit deze winter overleven? Want... Het is gewoon niet leuk om naar buiten te gaan op dit moment. Dus we blijven lekker binnen. En ik wilde graag een video maken over dingen die jullie aandragen. Dus dingen waar jullie vragen over hebben. Ik krijg altijd super veel vragen via mijn YouTube-kanaal, via Snapchat of Instagram. Over dingetjes die jullie willen weten. Dus ik dacht, laat ik daar eens een video over maken. Ik bind er gewoon al die vragen in één en we gaan ze gewoon beantwoorden. Dus dat uh, ga ik deze video doen. Ik hoop dat je het leuk zult vinden en dat je iets van al zult opsteken. En misschien als het een succes is, dan doen we gewoon een deel 2 als jullie nog meer vragen hebben die ik kan beantwoorden. Dus um, ik zou zeggen, laten we maar gewoon starten met de eerste vraag. De eerste vraag gaat over poriën. Hoe kun je zorgen dat je poriën kleiner worden? Nou, dan moet ik zeggen, ik heb ook wel eens last van een grove pori-structuur. Niet heel erg, want ik heb een uh, best wel droge huid. Dus hoe droger je huid, hoe. Kleine je poriën zijn. Dus als je wat vettere huid hebt, zijn je poriën wat groter. En er zijn eigenlijk een aantal producten die ervoor kunnen zorgen dat je poriestructuur structuur fijner wordt. Minimaal. En dat biedt best wel veel voordelen. Want als je poriën klein zijn en je brengt make-up aan, dan ziet het er ook veel gladder en smoother uit. Is het makkelijk om aan te brengen. En trekt het ook niet helemaal in je huid. Dus dat is heel erg chill. Uh, er zijn wat producten die je kan aanraden. Ik heb laatst trouwens een pore control geprobeerd van Clarenne. Het is een soort van uh, serum wat je kunt aanbrengen als je onder je dagcreme. En, um, daarna, dus je brengt het serum aan, daarna breng je je dagcreme aan. En dan kun je gewoon je make-up eroverheen aanbrengen. En zorgt ervoor dat je poriën kleiner worden. Dus ze krimpen meteen. En het is direct zichtbaar. En dat is heel erg fijn. Maar ja, um, dit is eigenlijk zeg maar, een soort van oplossing direct. Maar als je het over het algemeen wil trekken van hoe kun je zorgen dat je poriën mooier, fijner qua structuur worden. Dan is goede reiniging echt super belangrijk. Er gaat nu iets op internet rond. En ik heb het zelf ook geprobeerd. Dat is zeg maar hoe langer je je huid reinigt. Dus zeker 60 seconden voornemen om bijvoorbeeld een reinigingsmoes aan te brengen. En goed te masseren. Zodat al het vel eruit komt en al make-up wordt verwijderd. En dat moet ook zorgen op lange termijn voor een mooie poriestructuur. Dus gewoon reiniging op zich is gewoon. Heel erg belangrijk. Hoe beter je huid reinigt aan het eind van de dag, hoe mooier je, je huid eruit zult gaan zien. Verder heeft Shiseido ook een aantal producten voor uh, fijnere poriën. En je hebt ook een primer van Catrice. Die speciaal inwerkt op je poriën. Dus die breng je aan voordat je je make-up aanbrengt. En die zorgt ervoor dat je poriestructuur ook kleiner wordt. Dat zijn echt een soort van SOS oplossingen. En op den duur moet je gewoon echt zorgen voor goede reiniging en goede huidverzorging. En dan zul je zien dat je huid mooier wordt en ook dat je poriën uiteindelijk fijner worden van structuur. Uh, Oeh ja, ik krijg best wel veel vragen over een rode huid. Zelf heb ik ook best wel een rode huid. Tenminste, je ziet het nu niet, want ik heb natuurlijk make-up op. Maar zodra ik ga sporten ofzo, dan ben ik echt Tomaatrood. Echt super rood. En dat is best wel vervelend. <laughs> Tenminste ja, het is, het is best wel naar. En als het koud is, dan wordt meteen mijn wangen heel erg rood. En mijn neus. En dan lijkt het alsof ik super verkouden ben. Wat helemaal niet het geval is. En dat komt gewoon door de doorbloeding. Die dan in één keer heel erg heftig is. En um, ja, daar is eigenlijk weinig tegen te doen. Je kunt laten lezen, maar dat is wel heel rigoureus. Dus uh, wat je wilt doen als je snel last hebt van een rode huid is door bijvoorbeeld uh, herstellende of kalmerende producten te gebruiken voor je huid. Met azuleen. Azuleen um, is een soort van stofje wat gewonnen wordt uit de natuur, heel natuurlijk. En uh, sommige merken voegen dat toe aan hun huidverzorging. En het heeft een kalmerend effect op je huid. Net zoals aloe vera werkt ook heel erg kalmerend. En verder moet je echt zorgen dat je felle zon direct op je huid... Uh, vermijd. Dus ja, ik snap dat het lastig is in de zomer, want je wil gewoon lekker tennen natuurlijk. Maar um, in ieder geval goede huidverzorging, goede huidbescherming ook gebruiken. Uh, sauna vermijden. Niet naar de sauna als je snel last hebt van een rode huid. Want die bloedvaatjes die open gaan staan, waardoor je dus een rode huid krijgt, die worden alleen maar meer geboost om uh, open te staan door de warmte. Dus dat moet je eigenlijk vermijden. Net zoals heel heet eten, heel erg pittig eten. Nou kan ik niet zo goed tegen heet eten. Ik vind echt een frikandel al Heel pittig, heel apart, maar ja, <laughs> kan er niks aan doen. Frikandellen zijn gewoon best wel spicy hoor. Uh, dus dat moet je vermijden. En um, ook nadat je een dag hebt gezond, bijvoorbeeld meteen af aanbrengen. Vooral die huid koelen en ook niet te heet douchen en dergelijke. En niet te hard ook uh, scrubben op je huid, want het zorgt ook alleen maar voor stimulering in de bloedcirculatie. En dan krijg je ook een rode huid. Dus dat allemaal vermijden, kalmerende producten gebruiken... En dan zul je vanzelf zien dat je huid minder snel rood wordt en gewoon rustiger wordt overal. Oké. Okay. Um, dan heb ik ook nog een vraag gehad over vettig haar. Best wel veel mensen hebben last van vettig haar. Vooral omdat we vaak ons haar wassen. Best wel te vaak misschien. Uh, misschien was jij haar elke dag. Ik probeer het om de dag te doen of om de drie dagen zelfs. Al ziet het er na drie dagen echt niet meer uit. En dan kan ik echt alleen nog maar een staart in doen. Want... Dan is het gewoon zo vettig. En dan ziet het er echt, oh ja, dan zit het gewoon helemaal niet meer. Maar hoe minder je haar wast, hoe minder snel het vet wordt. En soms moet je echt even door zo'n periode heen dat je denkt, oh ja, maar ik kan alleen maar elke dag mijn haar wassen. Nee, ja, probeer het eens gewoon te minderen, stap voor stap. En uh, ga gewoon even door die dag heen dat het echt extra vet is. Maar je talgklieren, die zorgen dat je hoofdhuid vettiger wordt, die raken best wel snel gewend aan minder vaak je haar wassen. Dus je hebt heel snel resultaat. En dat is echt heel relaxed. Dus um, als je van je vettige haar af wilt, zeker niet elke dag wassen. Uh, ook niet wassen met een shampoo speciaal voor vettig haar, want... Die cleant je hoofdhuid heel erg. En dat kan weer extra effect hebben op je talgklieren. Waardoor je haar alleen nog maar sneller vet wordt. Dus gewoon een lekkere milde shampoo gebruiken. Niet te heftig inmasseren. Niet te vaak wassen. En dan zul je vanzelf zien dat je haar minder snel vet wordt. Echt daar beloofd. Um, ik verf natuurlijk altijd mijn haar. Omdat ja, mijn haar is helaas niet van zichzelf zo blond. Iemand vroeg me ook van... Oké, okay, maar als ik nu iets uit wasbaars koop... Is dat dan ook slecht voor je haar? Want we weten natuurlijk dat allemaal permanente haarverf is ontzettend slecht. Oké, okay, dus uitwasbare kleuring werkt op een andere manier dan echt haarverf. Kijk, permanente haarverf zet je haarschubben open. En zorgt dat die vloeistof in je haar kan komen. Dus echt erin gaat. Daarna sluit je je schubben weer en dan heeft je haar een andere kleur. Met uitwasbare kleuring is dat eigenlijk anders. Want dan legt de kleuring een soort van laagje om je haar heen. En um, daardoor... Um, gaat het niet echt in je haar, maar echt om je haar heen. En dat was je er dan met 12 waspeurten of soms iets langer, 15 waspeurten weer uit. Dus het is niet zo schadelijk als permanente haarkleuring. Of het echt goed is, weet ik niet. Um, ik, het is in ieder geval minder slecht, dus laten we het daar maar gewoon op houden. Uh, het, is, het is minder slecht dan permanente haarkleuring. Dus als je eraan zit te denken om, goh, hoe zou bruin mij staan? En je bent zelf donkerblond of je bent zelfs blond. Dan is uitwasbare haarkleuring misschien een goede eerste stap om te kijken of het echt iets voor jou is. En uh, vervolgens als je denkt, ja, dat vind ik echt een mooie kleur. Het past echt goed bij me om daarna pas over te gaan op permanente haarkleuring. Uh, maar ja, alle kleuring voor je haar is slecht. Dus um, goed over nadenken hoor. Want sinds ik mijn haar blondeer is mijn haar ook echt wel veranderd. En het breekt sneller af en ik moet het echt veel beter verzorgen. Het gaat heel snel in de knoop. En ja, dat kan best wel vervelend zijn hoor. Je hebt er echt wel heel veel aandacht bij nodig. Ik heb best wel wat zelfbruiner producten geprobe geprobeerd. En ook op video gezet. Heel veel reviews van gemaakt. En iemand vroeg me van. Ik heb echt een hele witte huid. En kan ik dan wel zelfbruiner gebruiken? Of wordt het dan echt heel... Ja, onnatuurlijk of oranje, die vraag krijg ik best wel vaak. En het is eigenlijk niet zo. Want als je zelfbruiner aanbrengt, dan past de zelfbruiner zich aan aan de onderlaag. Dus stel dat je wat bruiner bent voor jezelf, dan is de zelfbruiner dan ook wat donkerder. Maar als je heel licht bent, dan is het niet in één keer dat je eruit ziet alsof je het hele jaar in Spanje hebt gewoond. Of iets dergelijks. Het, het past zich aan. Dus uh, leg je een dun laagje over je huid, dan is het niet zo heel erg te zien, maar breng je bijvoorbeeld elke dag aan, dan zie je wel een opbouw van die kleur en dan wordt het uiteindelijk wel weer bruin. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Ook mensen met lichte huidkleur, als je heel erg wit bent, kunnen zelf bruiner gebruiken. Het is niet in één keer dat je meteen oranje bent, absoluut niet. Gelukkig, want ik ben zelf ook best wel licht van huidkleur. Um, goede zilver shampoo. Die moet ik even. Ik, heb een... ik krijg best wel veel vragen over zilver shampoo. Ik gebruik zelf ook zilver shampoo. Omdat ik mijn haar blondeer. En als ik geen zilver shampoo zou gebruiken, dan zou het echt strogeel uitkomen te zien. Ik heb trouwens ooit mijn haar geverfd met totaal verkeerde haarkleur. En het zag er verschrikkelijk uit. En ik heb er een video van gemaakt. En die moet ik eigenlijk nog steeds online zetten. Maar het ging zo erg mis dat ik gewoon denk van... Uh, wil ik dit wel op internet delen? Uh, maar daar ga ik nog even over nadenken. Ik ga even mijn favoriete zilver shampoo erbij pakken. Deze zilver shampoo is echt mijn absolute favoriet. Ik moet zeggen, je kunt die van de Kruidvat kopen. Van eigen merk. En die is wel gewoon prima. Je kunt hem bij de Kapper kopen. Die zijn best wel heftig en sterk. Maar ook best wel prijzig. En dit is eigenlijk een hele goede middenmoot. Dit is de Provoke Touch of Silver Glan Shampoo voor blond, platina blond of wit haar. En um, deze kun je ook bij het kruidvat kopen. En hij kost iets van 5 euro, 5,50 euro misschien. En hij is zo fijn. Ja, je kunt het zien, hij is al bijna op. Ik had hem op de kop staan. Um, omdat hij bijna op is, maar deze werkt zo goed in. En qua prijskwaliteit vind ik dit echt een topper. Dus als je nog op zoek bent naar een goede zilver shampoo, dan zou ik zeker deze aanraden. Je, doet hem, je masseert hem in in je haar en dan wacht je 10 minuutjes, laat je hem 10 minuutjes intrekken. En daarna spoel je hem weer uit en ja, je ziet gewoon direct resultaat. En dat is zo fijn. Dus dit is echt een aanrader. Heel veel mensen vragen zich af van, ik heb best wel kleine ogen en hoe kan ik nou zorgen dat mijn ogen groter worden? Dus optisch. Je kunt natuurlijk moeilijk plastische chirurgie meteen aangrijpen. Maar je kunt met make-up een heleboel bereiken. En een van de makkelijkste dingen is om wit potlood aan te schaffen. Wit potlood hoort gewoon in jouw beauty stash. Dat is zo fijn. Je brengt het witte potlood aan op je waterlines. Dus echt hier zo, boven je wimperrand. En daarna krijg je meteen een optisch effect dat je ogen groter lijken. Zo makkelijk, zo fijn. Dit potloodje is van Essence, kost 99 cent. Wat wil je nog meer? Ik zal het even aanbrengen, zodat jullie ook het verschil kunnen zien. Zo. En dit oog heb ik nu wel gedaan en deze niet. En je ziet al echt direct dat effect. Zo mooi, zo makkelijk. En echt met een paar seconden voor elkaar... Uh, laat ik ook maar even mijn andere oog doen, want anders ziet het er een beetje raar uit. En hier dus ook absoluut niet zwart koppeldlood aanbrengen, want dan lijken je ogen alleen maar kleiner. Dus zeker voor wit kiezen. Oké, okay. dan... Verder um, werd me ook gevraagd hoe vaak ik mijn kwasten reinig. En kwasten reinigen is echt heel belangrijk... Want je hebt natuurlijk best wel veel bacterievorming en dergelijke. En ik moet zeggen, ik ben niet echt de beste, het beste voorbeeld hierin. Want ik reinig mijn kwasten niet zoveel. Maar oké, okay, wat een goede richtlijn is, is denk om de 2-3 maanden. Dat is zeker wel fijn. En dan denk je, hoe? Hoe kan ik het reinigen? Nou, ik heb een kwastenreinigerspray. Ik ga hem even opzoeken. Van Essence. Je spreet hem op een handdoek en daarna haal je je kwast eroverheen. En dat is heel erg fijn. Maar deze is wel heel erg alcoholisch. En ze verkopen bij Douglas bijvoorbeeld ook uh, kwastenzeep. En dan heb je zo'n potje. Het lijkt een beetje op baardzeep ofzo. Of um, wat mannen gebruiken om hun baard te scheren. Heb je ook altijd zo'n potje en er zit zo'n zeepje in. <laughs> Dit lijkt er een beetje op. En dan voeg je wat water toe en dan haal je je kwasten doorheen. En dan, ja, dat is gewoon heerlijk voor je, voor je kwasten. Je reinigt het ontzettend fijn. En je laat je kwasten opdrogen en daarna zijn ze weer echt als nieuw. En ze voelen ook zo zacht aan. Dus het is eigenlijk gewoon heel erg goed om je kwasten regelmatig te reinigen. Um, ja, ik zou het ook echt vaker moeten doen. Misschien kan ik het een keer in de video doen of zo. Dan kan ik dat zeepje van de doeklas uitproberen en laten zien wat het resultaat is. Ja, uh, yeah. en dit waren eigenlijk een aantal vragen die ik in deze keer in één video wilde beantwoorden. Misschien heb jij nog meer vragen die ik in een volgende video kan meenemen. Als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog, want dat vind ik ook heel erg leuk. En heb je zelf nog vragen, tips, suggesties, opmerkingen, andere dingetjes? Let me know, vind ik wel echt ontzettend leuk. Ik wil je nu bedanken voor het kijken. En ja, ik hoop gewoon dat we samen deze donkere winter met regen en kou goed gaan doorkomen. En ik zie je graag weer bij een nieuwe video. Fijne avond. Doeg.